Welkom allemaal, in deze video gaan we het hebben over de vuistregels die horen bij de normale verdeling. Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld. We hebben een kledingzaak en die heeft onderzoek gedaan naar de lengte van 5000 vrouwen. De Resultaten van dit onderzoek die kunnen we weergeven in een histogram. De schaalverdeling op de verticale as, oftewel de frequentie, heb ik in deze video achterwege gelaten, want die is voor deze video niet van belang. We zien, we hebben een klassebreedte genomen van 20. Wat gebeurt er nu wanneer ik die klassebreedte iets kleiner maak? We zien dat de vorm van de histogram iets verandert. En zo kunnen we de klassebreedte nog iets kleiner maken. We kunnen hem nog iets kleiner maken. En wanneer ik hem nog iets kleiner maak, dan zie je dat hij een bepaalde vorm begint aan te nemen. Maak hem nog iets kleiner. Je ziet, er ontstaat een soort van golfbeweging die we ook wel een klokvorm Noemen. Deze klokvorm die krijg je wanneer een frequentieverdeling normaal verdeeld is. We spreken dan ook wel van een normale verdeling. Die kromme die daarbij hoort, die noemen we dan ook wel de normaalkromme. Laten we ons nu eerst eens even gaan focussen op die normaalkromme. Die normaalkromme die heeft een aantal eigenschappen die we later nodig zullen hebben bij het uitvoeren van diverse berekeningen. Als eerste, die kromme, die is symmetrisch. Daarnaast is er een rol weggelegd voor het gemiddelde. En het gemiddelde geven we aan met de Griekse letter mu. Het is een soort van u'tje met aan de linkerkant een streepje eraan. Het gemiddelde zien we terug precies in het midden van de klokvorm. Dus van het hoogste punt, loodrecht naar beneden, daar geven we het gemiddelde aan. Dat is ook de lijn waarover de klokvorm symmetrisch is. Naast het gemiddelde hebben we ook nog de standaardafwijking. En dit geven we aan met de Griekse letter sigma. Het is een soort van 6, maar dan een beetje gekanteld, of een ootje met een streepje eraan. Die kromme, ja, wat betekent dat nu precies? Alle waarnemingen die we hebben liggen onder die kromme. Terwijl de complete oppervlakte onder die kromme, zeggen we, is 100%. We kunnen dan ook zeggen dat 50% van de waarnemingen ligt links van het gemiddelde. Dat betekent dat die andere 50% rechts van het gemiddelde ligt. Oké, okay, we weten nu een beetje hoe die normaalverdeling werkt. Is het nu tijd om naar de vuistregels te gaan. De vuistregels zijn een aantal standaardregels die je uit je hoofd moet leren en die je gaat gebruiken om verschillende vraagstukken op te lossen. Laten we eens kijken naar die klokvorm. We hebben op een gegeven moment hebben we een punt dat die overgaat van bol naar hol. Dat noemen we een buigpunt. En vanuit het buigpunt kan ik een lijn naar beneden trekken. En wat blijkt, dat ligt precies op één standaardafwijking van het gemiddelde. Dus wanneer ik één keer de standaardafwijking naar rechts ga, kom ik op het gemiddelde plus de standaardafwijking. En in dat gedeelte, of in dat segment, ligt precies 34% van de waarneming. Dus wanneer ik van het gemiddelde één keer een standaarddeviatie naar rechts ga, dan ligt in dat gedeelte 34% van de waarnemingen. Zo kan ik nog een keer een standaarddeviatie naar rechts gaan. Ik krijg dan het gemiddelde plus 2 keer de standaarddeviatie als grens. En in dat stukje ligt 13,5% van de waarnemingen. zien we nog een stukje helemaal op het eind. Nou, we weten dat vanaf het midden, helemaal naar rechts, ligt 50% van de waarnemingen. Ik heb er al 34% gebruikt, ik heb er al 13,5% gebruikt, betekent dat in dit stukje 2,5% van de waarnemingen ligt. Je zou het je voor kunnen stellen als volgt. Hoe verder van het gemiddelde af, hoe minder vaak een waarneming voorkomt. We hebben ook al gezegd, dat die klokvorm symmetrisch is. Dat betekent als ik één keer een standaarddeviatie naar links ga, dat ook tussen die twee grenzen 34% van de waarnemingen ligt. Wanneer ik nu nog een keer een standaardafwijking naar links ga, dan ligt tussen het gemiddelde de standaardafwijking tot het gemiddelde min twee keer de standaardafwijking, ligt ook 13,5% van de waarnemingen. En net zoals het kleine stukje helemaal aan de rechterkant, ligt ook in het kleine stukje, helemaal aan de linkerkant, 2,5% van de waarnemingen. De tekening, zoals je hem hier nu ziet, die moet je uit je hoofd leren. Deze zul je een aantal keren zelf moeten tekenen bij verschillende opgaven. Dit brengt ons bij de volgende vuistregels. Tussen het gemiddelde min de standaardafwijking en het gemiddelde plus de standaardafwijking, daar ligt... 34% plus 34% is 68% van de waarnemingen. Net zo ligt tussen het gemiddelde min 2 keer de standaardafwijking tot het gemiddelde plus 2 keer de standaardafwijking. Ligt dan 13,5 plus 34 plus 34 plus 13,5% is 95% van de waarnemingen. En daarnaast zeggen we dat tussen mu min 3 keer sigma en mu plus 3 keer sigma ligt 100% van de waarneming. Tot zover de vuistregels, is het nu tijd om er mee te gaan rekenen. We gaan weer naar ons voorbeeld van het begin. We gaan weer naar die kledingzaak die een onderzoek heeft gedaan naar de lengte van 5000 vrouwen. Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat die lengte normaal is verdeeld met een gemiddelde, oftewel mu, van 171 cm en een standaardafwijking van 10 cm. Met behulp van deze gegevens en de vuistregels die we zojuist hebben geleerd, gaan we antwoord geven op de volgende vragen. Hoeveel procent van de vrouwen is langer dan 181 centimeter? Hoeveel vrouwen hebben een lengte van tussen de 151 en 171 centimeter? En wat weten we van de lengte van de kleinste 125 vrouwen? Nu is het gebruikelijk om een schets te maken van zo'n klokvorm waarin je de gegevens verwerkt. Als schets ga ik de afbeelding gebruiken die we nog in beeld hebben staan. En ik ga mijn gegevens ga ik invullen. Voor het gemiddelde weet ik dat dat 171 centimeter is. Het gemiddelde plus 1 keer een standaardafwijking is dan 181. Het gemiddelde plus 2 keer een standaardafwijking, 191. En ditzelfde doen we ook de andere kant op. Het gemiddelde min de standaardafwijking, 161. En het gemiddelde min 2 keer een standaardafwijking geeft 151. Gaan we nu kijken naar de eerste opgave. Hoeveel procent van de vrouwen is langer dan 181 centimeter? Dus we zien langer dan 181 centimeter. We zoeken op onze horizontale as zoeken we 181. Langer dan 181, oftewel het gedeelte rechts van 181. Dus we zoeken de oppervlakte onder de kromme die rechts van 181 ligt. En we zien 13,5% plus 2,5% geeft samen 16%. Oftewel 16% van de vrouwen is langer dan 181 cm. Gaan we naar opgave B. Hoeveel vrouwen hebben een lengte tussen 151 en 171 cm? Dus we gaan op zoek naar 151, 171 en we gaan kijken hoeveel procent van de waarnemingen tussen die twee grenzen ligt. We zien 13,5%, we zien 34%, dit geeft samen 13,5 plus 34 is 47,5%, oftewel 47,5% van de vrouwen is tussen de 151 en 171 centimeter. Even goed de vraag lezen, want de vraag is... Hoeveel vrouwen? We hebben nu 47,5%. Dus we zullen dit nog even moeten omzetten naar een aantal. Nou, ik weet, het onderzoek is gedaan onder 5000 vrouwen. Hoeveel is 47,5% van 5000? Nou, dat is 5000 delen door 100, vermenigvuldigen met 47,5. En we zien 2375 vrouwen... We hebben een lengte van tussen de 151 en 171 centimeter. Komen we bij de laatste opgave. Wat weten we van de lengte van de kleinste 125 vrouwen? Nou, zoals je kunt zien werkt de oppervlakte onder de normaal kromme werk in percentages. Dus we zullen het aantal van 125 eerst moeten omzetten naar percentages. Deel delen door het geheel geeft 125 gedeeld door 5000 keer 100% oftewel 2,5%. Dus we moeten iets zeggen over de lengte van de kleinste 2,5% van de vrouwen. De kleinste 2,5%. We zien in het midden ligt het gemiddelde. Naar rechts worden de lengtes groter, naar links worden de lengtes kleiner. Dus we moeten de linkerkant. Van de normaal hebben. We kijken helemaal links en we zien dat kleine stukje helemaal links, daarbij hoort 2,5%. Oftewel, dit is 2,5% van de vrouwen. En omdat die helemaal links ligt, zijn dit ook de kleinste vrouwen. We zien die rechtergrens van dat gebied is 151. Dus we kunnen zeggen de vrouwen zijn kleiner dan 151 centimeter.